Hoeveel calorieën zitten er in één koekje? En wat is ook alweer de maat van je lievelingsshirt? Belangrijke informatie die je terug kan vinden op een etiket. Maar er staat meer informatie op zo'n etiket, waar soms een heel verhaal achter schuilt. De plantaardige vetten in je koekje bestaan vooral uit palmolie. Op een palmolieplantage zou je zelf niet willen werken. De lonen zijn laag, je werkt vaak met schadelijke chemicaliën... En door te hoge targets wordt het hele gezin gedwongen te werken. In de kledingfabriek van je shirt ben je niet beter af. Werken in een onveilige omgeving, seksuele intimidatie en uitbuiting zijn aan de orde van de dag. Mondiaal FNV stelt werknemers wereldwijd in staat om samen op te komen voor betere arbeidsomstandigheden. Niet alleen in de palmolie- en kledingindustrie, maar ook in andere sectoren. We ondersteunen projecten van lokale vakbonden voor echte banen en geven ze hier in Nederland een stem door lobby en actie. Iedere werknemer heeft het recht om voor zichzelf en collega's op te komen. Steun hen en kijk op mondiaalfnv.nl.